Hoi, er zijn drie mensen die het juiste antwoord hebben gegeven op mijn vraag Wie sponsort de nieuwjaarsduik? Dat is natuurlijk Unox En de drie juiste antwoorden zijn gegeven door Webcam Dordrecht Ga daar even heen als je alles wil weten over Dordrecht En Big Happy Family Broeders, dat is een grote blije familie met 5 kids en Esther Hazen en nu door naar de volgende uitdaging. Naar aanleiding van het programma De Alleskunde van SBS6, dacht ik, dit ga ik ook proberen. Ik heb 10 balletjes. Hoeveel ballen krijg ik in het schaaltje? Op deze manier geef je antwoord hieronder en in de volgende video kan je zien of je gelijk hebt ja of nee.